Je hebt die video klaarstaan. Je hebt allemaal mooi geëdit. Je hebt een mooie afbeelding toegevoegd. toegevoegd. Lekker muziekje ondergezet. Nu is het tijd om je video naar YouTube te uploaden. Nou, je bent op je YouTube kanaal aangekomen. Je hebt uh, twee abonnees. <laughs> En een hele suffe achtergrond gemaakt. En een paar video's geüpload. En nu ga je je eigen video uploaden. Ik ga je de stap voor stap doorlopen van wat belangrijk is. Wat het beste is qua SEO. Dus search engine optimization. Dus hoe kan je het beste gevonden worden als je hier mooie dingetjes intikt. En als je dit hebt gevolgd, zou je als het goed is. Als je dat blijft netjes uploaden, kom je heel erg ver. Je gaat rechtsboven naar je kanaal en staat daar een video of post maken. Je klikt. Video uploaden. Nou, je komt op dit scherm terecht. En dan kan je je eerste bestand gaan selecteren. Dat ga ik even doen. Nou, dan gaat hij mooi. Piu! En dan gaan we een aantal dingen invullen. Hier komt de titel. Wat belangrijk is, is dat je eigenlijk probeert zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Want mensen zoeken vaak op Google een vraag in. Bijvoorbeeld, hoe moet je filmen? Dan tik ik hier ook in. Om de vraag te beantwoorden hoe je moet filmen met je telefoon. Nou, dat is dan je hoofdtitel. En hierachter zet je eigenlijk zoveel mogelijk je eigen naam neer. Of de serie die je aan het lopen bent. In dit geval het heet het bij mij filmen. Dat doe, je, dat doe ik meestal met een mooi flesje omdat dat er heel mooi en netjes uitziet. Dan daar achteraan. Dit is dan mijn bedrijfsnaam. Dat doe ik daar dan achter. En de reden dat ik dat doe, is dat als mensen dat intikken ergens, dan wil ik dat deze video naar boven komt. Dit is niet het belangrijkste van heel de titel. Het gaat erom dat, ze die dat je die vraag beantwoordt, hoe moet je filmen? En dat het van mijn serie filmen is. Dus dan begrijpen mensen als ze bijvoorbeeld op een afspeellijst klikken, dat er meer van filmen is. Vervolgens is dit bij mij automatisch ingevuld. Hier zet je eigenlijk je social media helemaal onderaan neer, zodat mensen je daarop kunnen volgen. En dan maak ik hier boven even een ruimtetje aan. En dan ga je hier neerzetten, eigenlijk in 2 à 3 zinnen, waar je video over gaat. Dus kun je hier bijvoorbeeld ook een, uh, een hoek neerzetten. Als je dat op deze manier neerzet, kunnen mensen dat voor het eerst zien. Vervolgens ga je naar het thumbnail. Deze thumbnail zou ik een aparte video over maken. Als die er al is, klik dan hier boven op het i'tje. Maar ik heb er toevallig al eentje gemaakt. Dan doe ik thumbnail uploaden. Film met je telefoon. En dat is eigenlijk het eerste plaatje wat ze zien in je video. Vervolgens gaan we naar playlist. Ik zet hem in dit geval in de playlist Filmen, omdat het mijn serie Filmen is. En het kan ook zijn dat je een nieuwe playlist aan moet maken voor je, omdat je een nieuwe serie weer gestart. Dan hebben we de COPPA. Is je video voor kinderen bedoeld? Moet je dat even aanvinken? Maar mijn video's zijn niet gemaakt voor kinderen. In ieder geval jonger dan 13 jaar, ik zie niet een kind van 5 jaar zo editen. Zo zie ik niet gebeuren. Vervolgens klik je op meer opties. Betaalde promotie. Zit betaalde promotie in je video, zoals een productplaatsing of aanbeveling? Nou, bij mij toevallig wel en ik wil dat ook aangeven. Dat is wel zo netjes richting je kijkers dat, ze dat weten van tevoren. Vervolgens geef je aan wat is je videotaal? Kan opgevonden daar kan opgezocht worden. De certificering is voor in Amerika. Niet voor ons, dus. Opname, Ja, vind ik altijd wel leuk om aan te geven. Omdat het kijkers kunnen zoeken op datum. Ik zou niet weten waarom ze dat doen, maar misschien krijgen één of twee kijkers hier meer mee. Videolocatie is bij mij maar sluis. Als mensen dan in je regio zoeken, zien ze jou als eerst. Dan heb je een licentie in. Distributie. Ik geef altijd aan naamsvermelding dat dat verplicht is. Dus dan kunnen mensen je video pakken en in hun eigen video stoppen. Zolang ze maar je naam hierbij vermelden. Dus dat vind ik heel goed. En anders moet je de standaard even doorlezen. Maar ik wil eigenlijk wel dat mensen mijn video pakken en daar iets mee doen. Dat is wel handig. Nou voor mij is de categorie educatief. Maar het hangt ervan welke wat voor video jij hebt gemaakt. In wat voor categorie die valt. Nou alle reacties sowieso toestaan. Zorg voor heel veel interactie met je video, dat is wat je wilt. Nou, ook eigenlijk alles zoveel mogelijk aan laten staan. Want hoe, meer, hoe opener jij bent richting je kijkers, hoe loyaler ze zullen zijn uiteindelijk. Dan gaan we naar de volgende. Dan moet je een eindscherm toevoegen, dat is ook wel de call to action. Ik pak de meest recente. Ik wil dat ze de meest geschikt voor mijn kijkers video pakken. Dus YouTube bepaalt wat daar komt en dat ze abonneren. Je kan hier ook nog meerdere elementjes toevoegen, zoals een ander kanaal die je moet linken. als je hebt samengewerkt, is het handig. Een playlist dan wil je dat ze de hele playlist gaan zien. Dat zou misschien in deze video wel interessant zijn, dat ze alles filmen gaan kijken of een video linken zelf. Maar ik vind meestal kan YouTube beter bepalen wat daar moet komen dan ik. Een kaart toevoegen, promoten gerelateerde content tijdens je video. Kijk hier bevalt betaalde promotie, heb ik net toegevoegd. Hier kan je een infokaart toevoegen, dan kun je bijvoorbeeld een poll. Een ander kanaal linken als je daarmee hebt samengewerkt of promoten van de video of playlist ook weer. Bij mij zou de playlist jonger zijn. En je moet natuurlijk het wel in je video hebben genoemd. Kijk, en dan kan, er komt er zo'n i'tje daarboven. Nou had ik het ook net over dat i'tje daar. Dan gaan we terug naar YouTube Studio. Is dat ook, staat dat allemaal klaar. Dan gaan we naar volgende. Dan ga je bepalen, moet die openbaar, verborgen of privé. In de meeste gevallen zou ik hem altijd nog even op verborgen laten als je moet nakijken of iets. Ben je er al helemaal over uit, heb je alles netjes al gedaan, dan zet je hem openbaar. Dan instellen als instant première. Dus dan kan jij met een soort livestream kunnen ze meezetten terwijl je samen de video kijkt. Deze functie is ook mogelijk bij planning. Dus als je hem ergens inplant voor bijvoorbeeld morgen, dan kun je dat ook instellen als première. Dan zien mensen dat van tevoren en dan kun je dat kan je lekker met ze mee tikken. Zorg voor heel veel interactie met je video, dat Is heel leuk, heel gezellig. Nou, ik zet hem even op verborgen omdat we een hond niet klaar zijn. Dan gaan we naar details en dan zie je hier eigenlijk alle dingetjes hier nog een keer staan. En het laatste wat we eigenlijk nog kunnen doen, is we gaan naar editor. En als je video langer is dan 10 minuten, kan je advertenties toevoegen. YouTube zegt niet dat dit uitmaakt. Als je video langer is dan 10 minuten en advertenties plaatst, dat het dan beter wordt bekeken. Maar dat gevoel hebben we wel. Durf ik geen... Hecht hier geen waarde aan, maar hè? ik ga het gewoon doen als die langer is dan 10 minuten. Deze is toevallig 9 minuten 18. Dus ik kan dat niet, maar dan zit er een apart bakje van advertenties toevoegen. Ook al verdien je hier nog geen geld mee. Het kan ervoor zorgen dat je video beter bekeken wordt. Je kan ook vervagingen toevoegen als je bijvoorbeeld een persoon in je video hebt staan wat niet mag. Vervaging toevoegen en dan kun je gewoon gezichten selecteren. Simpel ding. En het laatste is als je wilt dat je video zo goed mogelijk eigenlijk bekeken wordt, dat Google precies weet waar je video over gaat, kun je ondertiteling toevoegen. En dan kijk je hier letterlijk gewoon op toevoegen, bij mij is het dan Nederlands. En dan kan je een nieuwe ondertiteling gaan maken. Dit kost best wel veel tijd, maar op de lange termijn is dit het echt waard. Ik moet het eigenlijk ook nog doen. Nog niet gedaan. Dit is de video die bij mij momenteel online staat, die ik heb geknipt en geplakt. Leren video's maken is dan bij mij de titel. En dan zie je hier ook netjes mijn sluis staan. Dus als mensen echt op een sluis zoeken, kunnen ze dat vinden. Hier zie je al die dingetjes staan. En dit is hoe je je video moet uploaden naar YouTube. Heb je hier nog vragen over? Want het is best wel veel informatie in één keer. Laat dan dat even onderachter in de reactie. Misschien kan ik je hier verder mee helpen. Of een aanvullende video maken waar mensen wat aan hebben. Vergeet niet te abonneren. Want dan zie je hier nog meer over. En dan leer je hopelijk van mij hoe je nog betere video's kan maken. En tot de volgende keer weer. Doei.